Laat ik zien hoe je OBS Studio installeert. Um, open op je computer, Internet Explorer, type OBS Studio in. Nou, pak het eerste resultaat, download en download de installer. Um, nou, zoals je hier al zag, uh, is beschikbaar voor Windows, Apple en Linux. En uh, Met de download kun je je scherm opnemen. Deze opname wordt ook met OBS Studio uh, gedaan. Dus dat is goed om te weten. Nou, zodra het zo van binnen is, klik je op installeren. Next next install. En vervolgens klik je op Finish. Um, OBS Studio zal nu opstarten. Automatische configuraties kun je gebruiken. Dat zal ik nu ook even doen. Um, ja, de bedoeling van deze handleiding is dat je lokaal kan opnemen, dus niet kan streamen. Maar die optie heb je ook. Klik dan op volgende. Um, ja, ook op volgende klikken. Dan gaat hij even wat testen. En als het te lang duurt kun je gewoon op annuleren klikken. Um, maar zo te zien is alles in orde. Klik op instellingen toepassen. En dan zie je hier dat het programma is geïnstalleerd. Nou, wat zien we hier? Um, we zien hier links de scène, dan de bron, dan het geluid. En rechts heb je de optie opname start. Um, wat we willen doen is we willen de scène maken dat die ons beeldscherm plus onze microfoon in het geluid op de computer opneemt. Hoe doen we dat? Nou, de scène die kunnen we uh, hernoemen naar bijvoorbeeld um, computer en microfoon opname. Bij bronnen voegen wij het scherm toe. Dat heet hier beeldscherm capture. Als je het selecteert, klik je op OK, En ineens zie je dat ons beeld wordt opgenomen. Je hebt hier de optie om een ander beeldscherm te selecteren als je bijvoorbeeld twee beeldschermen hebt op je computer. Standaard is het goed ingesteld. Uh, dit ziet er gek uit. Maar wat je zal zien is dat hij dus het scherm opneemt wat ik hier aan het doen ben. Uh, de volgende stap is dat hij... De audio-invoer opneemt, dus mijn microfoon. Nou, klik je op OK. Dan kun je kiezen voor de standaardinstellingen of de uh, specifieke microfoon. Stel je voor je hebt twee microfoons, bijvoorbeeld van je oortjes en van, uh, van een externe microfoon. Dan kun je die aanwijzen. Standaard kun je gewoon op standaardinstelling laten en dan neemt hij dat ook op. En dan willen we ook nog de uh, invoer van de computers. Bijvoorbeeld, stel je voor je bent een YouTube-filmpje aan het kijken en je wilt dat ook opnemen, dat geluid. Dan kun je ook nog audio uitvoer opnemen. Ik klik weer op oké. OK. Ik laat hem weer op standaard instellingen staan. Zou je voor je speciale speakers waar geluid uitkomt. Dan kun je dat ook op deze manier opnemen. Maar goed, standaard laten we dit gewoon op standaard instellingen staan. En dan klik ik weer op OK. Als ik nu opstaan starten klik, we zijn in principe klaar. We zien hier bij de audio mixer dat we twee bronnen hebben die worden opgenomen. Namelijk de microfoon. Dat zijn die twee. En hier heb je desktop-audio. Dus we gaan nu YouTube-filmpjes afspelen, spelen. Dan neemt hij dat geluid ook op. En um, het mooie is dat je bent aan het vergaderen in um, Microsoft Teams of Google Meet. Dan kun je zo op deze manier alsnog de vergadering opnemen. Dus als ik nu even hier een beetje rondspeel. Ik ga weer terug naar OBS. Ik klik op opname stoppen. Dan staat er nu in de map verkenner deze computer. En dan video, de opname die ik net gemaakt heb, inclusief mijn stemgeluid. En het mooie is dat je bent aan het vergaderen in uh, Microsoft Teams of Google Meet, dan kun je zo op deze manier alsnog de vergadering opnemen. Nou, dat is helder. Ik zie alleen een probleempje en dat is dat mijn scherm niet volledig is opgenomen. Uh, wat is er gebeurd? Mijn scherm is groter dan het, uh, uh, de resolutie waarin hij opneemt. Standaard neemt uh, OBS Studio een Full HD op en stel je voor je hebt een 4K scherm, dan moet je het scherm dus verkleinen. Dus wat ik doe, ik sleep hem zo kleiner en je ziet al dat het hele scherm op, uh, in beeld komt. En dan kan ik hem zo alsnog vergroten, zie je, dan gaat er alweer een stukje vanaf. Dus we moeten iets aan de beeldinstellingen doen bij mij. Dat uh, geldt niet voor iedereen, maar stel je hebt een MacBook zoals ik, uh, dan loop je wel eens tegen bleempjes aan. En een daarvan is dus dit. Nou, als je dat probleem zou willen oplossen, dan ga je rechts naar instellingen. Dan ga je naar het kopje video. En dan kun je hier beeldresolutie aanpassen naar wat voor jouw scherm het beste is. Bij mij is dat 2500 x 16. En um, ook het uitvoerresolutie. Dus hoe we de video opslaan, kun je best gewoon aanpassen naar 2560 x 1600 in dit geval. Dus hetzelfde als wat hierboven staat. Klik vervolgens op OK. En je zal zien dat je beeld weer kan vergroten en dat hij nu helemaal passend is. Dus als ik nu ga opnemen, dan wordt het hele beeld uh, opgenomen. Um, last but not least, stel je voor je wil niet je eigen microfoon opnemen, maar wel uh, het geluid van de computer. Dan sta je altijd vrij in om uh, de audio-invoer te verwijderen. Die heb ik hier. En uh, dat kan met linkermuis. En dan de optie verwijderen. Wat je ook kan doen als je bijvoorbeeld eenmalig uh, het geluid wilt dimmen, is hier de volumeregelaar aanpassen. Dus hè, dan staat Dino Steel. En dat was het. Dit is in de notenloop hoe jij OBS kan installeren op jouw computer. Het werkt voor macOS, Windows en Linux. Het is gratis. En uh, nogmaals, als je een opname start, dan staat in de map video's. Dus deze computer, video's. En het is echt een prima oplossing om bijvoorbeeld je Google Meet vergaderingen alsnog op te nemen. Dus uh, hou dat in het achterhoofd. Um, als je klaar bent, dan kun je hem uh, sluiten. En als je opnieuw opent, dan zal je zien dat de instellingen zijn bewaard. Dus uh, de, deze installatie doe je één keer en dat was het. Nou, heel veel succes mocht je vragen hebben. Stuur dan gerust een mail. En anders dan uh, kun je hem nu gaan opnemen.